Dat oh, is, het nu is het wel fijn. Hoi, ik ben Dirk en dit is Vlog 3. Dit is Tim en die schiet hier vandaag een onderdeel van onze documentaire. Super spannend. Mocht je naar de grote meneer Show gekeken hebben toen je klein was... ...dan herinner je, je misschien nog wel de derde ronde. En die stond altijd in het teken van paniek peel. Vandaag ga ik die traditie graag in stand, want ik ga het namelijk hebben over de tegenwerpingen die mensen allemaal hebben wanneer het aankomt op PrEP. Mocht jij aan de PrEP zijn, dan vind je het misschien lastig om daar open over te zijn naar je vrienden en je familie, omdat er in de media nog wel eens negatief over gedaan wordt. Nou, ik wil je graag wat handvatten geven om daarmee om te gaan. PrEP is gewoon een uitstekende beschermingsmethode en daar moeten mensen gewoon een beetje relaxed over doen. Ik ga de tegenwerpingen die ik het vaakst gehoord heb vandaag bespreken en wellicht kun jij dan iets met de manier waarop ik die van tafel veeg. Standaard begint het eigenlijk altijd met, je kan het ook gewoon veilig doen? Nou, dat is heel makkelijk. PrEP is het nieuwe veilig. De definitie van safer sex, die is aan het veranderen. En daar volgt dan standaard op, ja, maar dan ben je niet beschermd tegen alle andere SOA. Nee, dat klopt. Je bent inderdaad niet beschermd tegen chlamydia, of of wat dan ook. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, die kreeg ik in het verleden ook wel eens. toen ik nog wel met een condoom neumte. Ik had iets in mijn keel of aan mijn pik. Ja, ik bedoel, je gaat even langs de GGD, je krijgt een spijt in je bil of een tablet en je bent er weer vanaf. Dus dat had ik toen. Ja, het risico loop ik nu nog. Daar is voor mij niet veel veranderd. Ja, oké, okay, maar je hebt ook een hele serieuze SOA, zoals uh, syphilis of hepatitis C. Ja, ik heb gelijk, dat zijn inderdaad een stuk serieuzere SOA's. Maar goed, om heel eerlijk te zijn, daar beschermde een condoom je ook niet zo fantastisch tegen. Dat kun je krijgen van een vinger of van de ketting van een sling. Dus ja, ik wil niemand een condoom afraden, maar het is zeker niet de heilige graal als het op 76 aankomt. Preb biedt geen 100% bescherming. Nee, ja, uh, niks in het leven biedt 100% bescherming. Als je in de kalverstraat loopt, ben je ook niet 100% beschermd tegen het feit dat je wordt neergestoken. Of uh, als ik hier op deze plek sta, ben ik ook niet 100% beschermd tegen het feit dat er een vliegtuigmotor door het dak heen kan komen. Maar ja, dat zijn toch risico's die we gewoon nemen in het dagelijks leven. De anticonceptiepil, die beschermt niet 100% tegen zwangerschap, maar toch zijn er... Nou, ik weet even geen cijfers, maar waarschijnlijk miljoenen vrouwen die daar bij zweren en ook dat risico gewoon durven nemen. Dus pin je alsjeblieft niet veel vast op die 100%. Het enige wat 100% bescherming biedt als het op seks aankomt, is geen onthouding. Nou, veel plezier. Ik vind het onzin dat mensen voor de rest van hun leven een zwaar medicijn moeten slikken, om te voorkomen dat ze voor de rest van hun leven een zwaar medicijn moeten slikken. Nou, dat klopt niet helemaal, want prep is niet bedoeld om je hele leven te slikken. Het is alleen bedoeld voor momenten in je leven waarop je hoog risico loopt. Misschien is je relatie net over en heb je zin om gewoon even lekker te daten. Of eh, nou ja, wat er ook aan de hand is. Het is bedoeld voor periodes in je leven en niet iets wat je je hele leven doorslikt. En daarbij heb je ook nog dat intermittent waar ik de vorige aflevering over vertelde. Dan slik je dus ook nog eens, los van die bepaalde periodes in je leven, ook nog alleen om bepaalde dagen heen. Dat je ook daadwerkelijk risico loopt. Dus prep is helemaal niet bedoeld voor de rest van je leven. Een recent onderzoek heeft ook nog eens aangetoond dat prep niet schadelijker is dan een sprintje. Dus prep is een vrijbrief voor promiscu gedrag. Ja, nou ja, ik wou dat dat waar is. Ik heb het nu drie maanden in de kast staan. En ik heb twee keer behoorlijk genuid. Nou ja, ik wou dat het vaker was. Maar zo promiscue ben ik niet geworden sinds het in de kast staat. En daarbij, ja, weet je, is het aan. Jou of van mij om een moreel oordeel te hebben over iemands seksleven? Laat ze dat lekker zelf uitzoeken. En dit is degene die altijd langskomt. En meteen de meest vervelende. En ja, de meest zielig ook eigenlijk. Nou, ik vind het prima. Maar moet het van mijn belastingcenten? Nou, dat hoeft helemaal niet alleen van jouw belastingcenten. Maar ik stel voor dat we dat wel met z'n allen samen gaan betalen. Gewoon. In de maatschappij zorgen we voor elkaar. En uh, jeetje, ik durf niet eens te denken waar ik allemaal mee betaal zonder dat ik er gebruik van maak. Er zijn al 35 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van HIV. En dan is er nu eindelijk een middel waarmee we de epidemie goed kunnen indammen. En dan gaan we het hebben over belastinggeld. Daarbij is PREP ook nog eens veel goedkoper dan HIV behandelen. Dus op de lange termijn is iedereen veel goedkoper uit. Win-win. En de laatste, je kan het gewoon gewoon een condoom doen. Ja, dat klopt. En dat gebeurt ook al 35 jaar. Maar toch hebben we in Nederland elk jaar die 1100 nieuwe HIV infecties erbij. Blijkbaar is er iets met een condoom. Waardoor de statistieken zijn zoals ze zijn. Op de een of andere manier voldoet het niet. Prep is daar ook een fantastische aanvulling. Ik wil het eigenlijk ook nog gaan hebben over de bijwerkingen van prep. Maar ik ben bang dat het een beetje een te lange aflevering wordt. Dus dat doe ik gewoon volgende week. Ik zie je graag dan terug. En wat je ook doet in de tussentijd, bescherm jezelf. Doei! Hey boy, what you got?